Dinsdag 6 maart was in het Museum de opening van de tentoonstelling 300 jaar vrijmetselarij. De burgemeester, Vert Kroonen, was speciaal gekomen om de tentoonstelling te openen. Hier is te zien dat wij een feestje hebben gelegenheid van 300-jarig vrijmetselaarsbestaan in Europa eigenlijk. Dat komt uit Engeland, 1717 is dat ontstaan. En is in 1733-34 hier overgewaaid naar Friesland via prins Willem IV en daarna verder vertrokken door heel Nederland. En wij vieren in het kader van de culturele hoofdstad van Leeuwarden 2018 dat heugelijke feit. Wat vindt u nou zelf van de tentoonstelling? Het is een compacte en kleine tentoonstelling, we gaan dus niet bombastisch uitpakken, dat had je kunnen doen, dat doen wij expres niet. We hebben hem dus echt aan kleinschalige, laagdrempelig daarmee ook neergezet om de maximale opening naar iedere bezoeker aan te geven, om iedere veronderstelde weerstand weg te nemen, komt u gezellig binnen, het is klein, knus en gezellig. Nou, we hebben ervoor gekozen omdat, uh, de, de, laten we zeggen, onze hoofdvereniging, die wil wat meer opening naar buiten toe hebben. Dus we gaan meer naar buiten. We hebben natuurlijk altijd een wat besloten karakter, met een geheimzinnig karakter. En dus is er gezegd, jongens, laten we via tentoonstelling proberen wat weer naar, naar buiten te treden. En ja, uh, Friesland is een van de bakenmatten van de, de Vrijmesterij. Via Prins Willem IV, de zoon van Marie-Louise, Marie -Louise, Meu, Marijke Meu, dat hebben we gedaan. En dat precies in het jaar van het culturele hoofdstad 2018 van Leeuwarden in Europa. Ja, er is gekozen om de tentoonstelling hier te organiseren. Waarom niet in een Nou, Die heeft de ruimte niet meestal, want je hebt hier toch een aparte ruimte nodig. Bovendien wouden ze graag een museale uh, achtergrond hebben. Dat hebben we hier ook uiteraard. En je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. En dat is bij elkaar geweest. Bovendien, dit is niet alleen hier in Friesland en Leeuwarden. We doen het voor de drie noordelijke provincies. Dus alle loges in uh, Groningen, Friesland en Drenthe doen hier aan mee. En uh, we hebben deze locatie gekozen in het kader van culturele hoofdstad uh, 2018 Leeuwarden. Ja, een thema is dus 300 jaar vrijmetselarij. Wat voor invloed heeft de vrijmetselarij gehad op onze maatschappij? Nou, als je dus terug naar de 18e eeuw, want in die periode is het ontstaan, naar aanleiding van de verlichting zou je kunnen zeggen, was het in die periode, in, in de, die eeuw zou je kunnen zeggen, een zeer aristocratische club. En dus iedereen die wat, wat te zeggen had uh, over het bestuur, die, die vond het wel interessant om lid te worden van de, de vreemdmersterij. Het is geen religie, het is geen geloof, het is geen politieke organisatie. In je moet een beetje een vrijdenker zijn, maar wel een club die zoekt naar eenheid en naar, naar overeenstemming tussen mensen. Ja, Voor wie is deze tentoonstelling dan bedoeld? Als voor iedere bezoeker is hij vrij, vrij toegankelijk. Dus er hoeft, je hoeft helemaal niet vrijmetserij te zijn. We hebben hier uh, meerdere tentoonsten in dit museum. Uh, we hebben een tentoon over, over Marie-Louise, we hebben een tentoonstelling over Matahari. We hebben een, een, een, een tentoonstelling over oude auto's, over textiel. Uh, dus dit kan er ook rusten bij, vrijmetserij. Uh, we hebben een zeer divers museumarsenaal. Uh, Daarom heet we ook het andere museum. Dank u wel.